Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Te veel mensen zullen nooit Gods doel voor hun leven volbrengen, omdat ze te druk zijn om iedereen het naar hun zin te maken. De wereld is vol van mensen die denken te weten wat ze met hun leven zouden moeten doen. Maar in de Bijbel staat dat je jezelf tegenover God zult moeten verantwoorden, niet tegenover iemand anders, over hoe jij hebt geleefd. Daarom moeten we elke dag in Gods genade leven en ons deel doen door te leven zoals God dat heeft bedoeld. Durf jij genoeg je hart te volgen in plaats van de menigte? Ben jij gericht op Christus, zelfs wanneer veel stemmen je proberen weg te trekken van je doel? In de wereld zijn er twee soorten mensen. Degene die wachten totdat er iets gebeurt en degene die dingen tot stand brengen. God heeft je geroepen om grote werken voor zijn koninkrijk te doen. En hij heeft je alles gegeven wat je in Christus nodig hebt om het te volbrengen. Dus wees doelbewust en leef een zinvol leven. Wacht niet om te zien wat anderen doen om dan de menigte te volgen. Spoor jezelf aan, neem een beslissing en maak het waar. Laten we samen bidden. Heer, ik wil mijn leven alleen leven om U te behagen, niet anderen. Ik stap vrijmoedig in de bestemming die U voor mij heeft. Ik ga niet achterover hangen, maar ik zal mijn leven doelbewust voor U leven. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking...